is een wereldwijde mensenrechtenorganisatie met meer dan 7 miljoen vrijwilligers. Wij komen op tegen ernstige mensenrechten schendingen. En onze start is steeds het onderzoek. Het zijn verschillende thema's die je gaat aanreiken bij het publiek. Het kan echt gaan over heel actuele thema's, zoals de oorlog in Syrië. Over de doodstraf. Zodat vrijwilligers op een gegeven moment zeggen: hé, hey, daar wil ik mee iets aan veranderen. En zo komen zij in actie. Ik denk dat de mensen echt het moeten begrijpen. Want alleen wanneer dat ze het gaan begrijpen, gaan ze echt gemotiveerd zijn en gaan we op hen kunnen tellen. Elk jaar gaan fantastische jongeren met de Schrijfse Vrijdag actie voeren in hun eigen school of omgeving en ze doen de meest leuke en zinvolle acties. Elke vrijwilliger vertrekt uit een sterke verontwaardiging over de mensenrechten schendingen en daarbij die kleine hoop dat zijn brief mee het verschil maakt. Dat vinden wij wel belangrijk, dat ze weten, schrijf ze vrijdag, wat is dat? En omdat het dan een gelegenheid is om over verschillende politieke thema's te praten met leerlingen. Ik denk wel dat het een enorme druk kan uitoefenen, omdat er ook al resultaten geboekt zijn. Het aantal brieven telt. We weten dat slachtoffers hiermee geholpen worden. Dan rest ons maar één ding te doen. Dat is verder brieven schrijven natuurlijk.